Ik heb gemerkt dat er voor de mens niets beter is dan zich te verblijden en het goede te doen in zijn leven. Eén van de belangrijkste lessen die ik heb geleerd is dat ik niet op iemand anders hoef te rekenen om mij gelukkig te maken. God heeft ons het vermogen gegeven om verantwoordelijkheid te nemen voor ons eigen geluk. Veel mensen zijn niet gelukkig, tenzij een zeker persoon zich op een bepaalde manier gedraagt of een bepaalde situatie uitpakt zoals zij dat willen. Elke dag laten we ons geluk afhangen van andere mensen en situaties, terwijl in werkelijkheid God wil dat we ons geluk in Hem vinden. Er was een tijd dat ik het zelfs heel erg vond dat Dave ging golven op de dag na een van onze conferenties. Ik wilde liever dat hij met mij ging winkelen of samen een film ging kijken. Totdat God me liet zien dat we beide een andere manier van ontspanning hebben. Dit is maar één voorbeeld, maar er zijn zoveel manieren waar we onrealistische verwachtingen hebben van mensen en op hen vertrouwen om ons gelukkig te maken. God wil dat we eerst naar hem kijken en hem vertrouwen voor ons geluk. Als je wilt, bid dan met me mee. Heere God, mijn geluk moet alleen afhankelijk zijn van u, niet van andere mensen en situaties. Help mij oog te hebben voor onrealistische verwachtingen, zodat ik verantwoordelijkheid kan nemen voor mijn eigen geluk. Amen.